Als ik hier uh, begon, uh, merkte ik gelijk een, een heel uh, open uh, houding tegenover de BMH en dat werkte heel goed voor mij. Wat uh, ook heel erg opviel is dat het team hartstikke gezellig is. Uh, onderling een hele leuke sfeer, uh, lachen en grapjes maken, maar ook gewoon natuurlijk serieus wanneer het nodig is. Dus dat is echt heel goed. Lijkt dit je wat? Wel gezelliger gezellige nachtje mee. Of solliciteer direct.